Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Oh, het is echt zo warm vandaag. Ik wil echt keert aan het uitkijken naar dat het weer wat frisser wordt, dat het weer wat meer gaat beginnen regenen. Ik hou van de regen. En uh, ja, de zon is dus niks voor mij, maar dat, dat heb ik al eens verteld natuurlijk. Ehm. Um ja, ik ben dus nog altijd aan het wachten op dat drakenboek dat ik heb besteld. Uh, dat met de, met de titel Drakenkracht. Die uh, is nog altijd onderweg met de post. En uh, normaal zou die vorige week al aangekomen zijn. En nu is hem vandaag is dus nog altijd niet aangekomen. De draken hebben blijkbaar vertraging. <laughs> dus uh, ja, ik ben ook van nature een heel best wel ongeduldig. En als ik mijn zinnen op iets heb gezet, dan ga ik er volledig voor. En dan wil ik ook dat het zo snel mogelijk allemaal in orde komt. Dus uh, dat is nu toch wel een uitdaging voor mij om uh, op dat boek te wachten dat het zo lang onderweg is. En ik uh, kijk er zo hard naar uit, omdat er zoveel interessante dingen in uh, staan. Uh, zo meditaties en oefeningen, dat je kan doen om je met de drakenkracht te verbinden. En uh, ja, ik wil gewoon nog veel meer bijleren over uh, samenwerken met de drakenenergie. Dus ik ga wel uh, heel erg blij zijn als dit boek eindelijk gaat aankomen. <laughs> uh, ja, en dan ook nog uh, nieuws van uh, de, de spinnengekten hier in huis, vreselijk. Gisteravond klopte hier een grote rond. Het is ook weer tijd. Meestal in september is de spinnenmaand. Dus dat wordt voor mij weer even afzien. Daarnet was ik beneden gegaan en daar zat er dus een, hele, echt een dikke, dikke, dikke grote zwarte op de kast. Gelukkig was het wel iemand anders die uh, die spin heeft gedood, want ik heb daar toch nogal angst voor. Iets wat ik ook heb meegekregen van mijn moeder, mijn kindertijd. Uh, zij heeft me eigenlijk die spinnenangst aangeleerd wat dus eigenlijk niet echt goed is, en nu is het ook wel moeilijk om daarvan af te geraken, van die angst. Maar uh, ja, dus het zal wel in orde komen, hoop ik. Um, ja, en ik wil het nog even hebben met jullie over uh, hetgene waar ik precies mee bezig ben, hoe, hoe ik dit eigenlijk meer noem. Je hebt heel erg veel mensen die nu uh, met de New Age-beweging uh, bezig zijn. En uh, velen zullen hetgene waar ik mee bezig ben, ook wel zien als, uh, als richting de New Age. Maar uh, voor mij is het toch, voelt het toch wel niet zo. Ik zie mezelf eerder als een Keltische persoon, die ook wel een Indiaan invloed in zich heeft. En uh, die ook wel zo, ja, mezelf meer als een, een goede heks, of zo zou ik mezelf beter omschrijven? Ik, ben, ik verdiep me liever in alles wat met, uh, ja, met de natuur heeft te maken en met het shamanisme bijvoorbeeld. Het shamanisme is ook echt volledig mijn ding. Uh, ja, de de cultuur. Um. Dus ik zie mezelf niet echt als lid van het New Age. Hoewel ik ook wel denk dat er wel veel mensen zijn die dat wel zullen verwarren met elkaar. Zoals uh, het shamanisme en het New Age. Die hebben wel uh, veel gelijkenissen met elkaar. Dus ik kan mij wel voorstellen dat veel mensen dit wel zullen verwarren onder elkaar. Maar ik zie mezelf toch wel echt eerder uh, bij de Chamiane Sh richting en bij de, de Keltische richting, de richting. Die invloed heb ik gewoon heel erg sterk in mij. Dus ik dacht van ik, <laughs> ik, kom even, uh, ik maak nog even een video voor jullie om uh, deze laatste nieuwtjes uh, te vertellen. Als het boek eindelijk aankomt, zal ik daar ook nog een aparte video over maken en het uh, prachtige drakenboek. Maar uh, alles komt wel op de juiste tijd naar mij toe. En uh, ja, ik, uh, ik geloof wel dat het allemaal in orde komt. <laughs> ik moet ook wel uh, leren geduld hebben. Mijn geduld wordt ook va vaak op de proef gesteld de laatste tijd. Ik word veel getest uh, op vlak van geduld. Dus uh, wie weet is dit ook wel weer een test uh, voor uh, te oefenen, mezelf uit te dagen om meer geduld te hebben. <laughs> dus het komt wel goed. Um, ja, ik hoop dat het met jullie ook allemaal heel erg goed gaat. Ik hoop dat jullie uh, meer van de zon kunnen genieten dan ik doe. Ik hoop dat jullie allemaal zomertypes zijn, dat jullie echt kunnen genieten van de warmte. Iets wat ik, ik zelf jammer genoeg niet kan. En uh, ja, ik hoop gewoon dat jullie ook een heel erg mooie tijd uh, beleven. Ik wens jullie ook uh, alle, alle moois toe. En uh, ja, heel erg veel liefst van mij.